Kijk wat de nacht ons uh... hm. so... Is met die licht aan. Oh, Goeien licht hè? blauw oh my. Oh! Wat is dit dan, joh? Zo, nou, ga die maar even... Uh, ik gooi oranje eraf hoor, we gaan ja. er even achteraan rijden, even kijken. Ik zet het op vooraan. Ja. Als je dat überhaupt ziet. Dat zal wel niet. Ja, nou, ga ik. Gaat die er hier af? Hm, hmm. Nee. Oh, wat een ik, ding, man. Ik zie letterlijk helemaal niks. Ik zie die lijnen gewoon naast zijn auto zie ik niet meer, man. Oh mijn god. Je ja, als we blauw aangooien. Nou hij ja, heeft dat zin? Nee, hij heeft meer blauw dan wij hebben. <laughs> Ik zal even blauw aanzetten. Ja. Ik ga anders even heel snel de schreiner erop. Nog iets? Ja, nou wie weet. We zien wel. Ik weet niet of die helemaal dicht is of dat een open wagen is. Dan zou die in principe nog Oeh. iets moeten horen. Ik zit ah, blauw eruit hoor. Hem wel... Ja, ik zit er ook uit. Als je nou hier nou hij hier naar afgaat, dan kunnen we hem hier... Dan zijn we nee. de snelweg af. In ja. je de voorrij anders? Gaan we hier de... Wat gaan we doen nou? Hier eraf? Ja. Oké, ja. dus. okay, kijk, hier zijn we in ieder geval de snelweg al af. Dat is al een stuk veiliger. We wachten wel even op dat stoplicht daar en dan... Uh... Ja. Zie jij iets van een kenteken? Ik zie helemaal niks. Ik zie alleen maar blauw. Oei oei oei. Ja. Had hij nou? Hij stopt. Oh. Wat maakt die oh, voor hij voor mij Hij heeft ook nog eens een andere toeter volgens mij. Jongen, jongen, jongen. Wat? Uh... Heb je dit ooit gezien eerder? Ja, nee, al tuurlijk al... niet. Jij wel <laughs> ik dan. Ik zit ongeveer nu al 20 jaar bij de politie en ojojo, het is de eerste keer dat ik het zie. Ik vraag me steeds af of hij ons wel gezien heeft eigenlijk. Ik ga er even naast uh, rijden. Ik zie hem niet eens. Zit er wel iemand. Hallo, politie. Meneer, politie. Of mevrouw. Ik zie het niet. Het is een alien in. Wat is dit nou? Aan, we staan ja. Stil van midden van de weg. Ik stap even snel uit. Hé, hallo, hey, politie. Oh, hee, he. Kun je even hier rechts stoppen? Hello. Om de hoek. Oh, mijn ogen. Meneer. Hello. Ja? Hello. Hallo? Hallo, hi. Zeg, meneer, kunnen we even. Ah. Jongen, ik ga even rechts uh, om de hoek gaan stoppen. Kun je ons even volgen anders? Ja, ja jongen. Ja, oké. Okay. Nou, hij gaat ons volgen hoor. Ja, mag ook wel. Het is niet helemaal honderd, geloof ik wat hij in ieder geval... hij heeft wel zin in. Oh. Nou, binnenkom er maar even naar de oogarts, want ik geloof dat ik uh, van alles weg heb gebrand in mijn ogen door dat licht. <laughs> Ik zie ook helemaal niks meer in mijn spiegels hè? Echt dit is zo gevaarlijk. Nou voor me zie ik ook niet veel. Door dat licht. Oh maar. Ja, ja rijd dan door. Ja goed zo. We gaan er wel zo ja. Hier rechts kun je meteen. Uh... Ja, goed zo. Oké. oc 54 Wij houden momenteel een heel raar voertuig staande. Wij zijn even mee ja, bezig dank u Nee, mag even uitstappen voor mij hallo oh. oh, zo oh. waar ga jij me? heen waar hey, uh... wat heb jij aan mijn bak oh. kun je dat ding even afzetten meneer Ja, ik ja, ja, hoef je niet uit te doen maar even alleen de... oh ja de helf of... het is toch een hoofd uh, wat af kan mag kopen hè ja ja oké oh, okay. oh hey, kijk wel. eens aan hallo hey goeiedag hey uh, praat je even met hem ga je even kenteken <laughs> ja, is goed. Hey, goedendag Goeiedag, inspecteur Django, uh, Rotterdam Rijmond. Weet je waarom we hier staan hebben, gehouden? Ik ga naar Mars. Ga jij naar Mars? Ja. Oké, okay. ja, heb je je identificatiepapieren bij in je rijbewijs? Aliens hebben geen uh, bewijs. He? Huh? Zeg meneer. Maar... geen rijbewijs? Wat zegt u? U heeft geen rijbewijs, is dat nou wat u zegt? Nee, jawel, dat heb ik wel. Kan je die even laten zien? Uh, ja hoor. Oké. Okay. Oh! oh <laughs> Daar gaan we weer. Oh, oh mijn handje, <laughs> lief. Oh, dankjewel. Ik ga proberen er nog naar te kijken, want volgens mij is er ben ik nu blind. Wat vindt u van mijn lapjes? Nou, meneer, ja. die zijn heel mooi. Controleer jij maar even in de auto. Even antwoord, nee, nee, nee meneer, hoeft niet. Oh vond, nee nee. Ja, nee, laat maar meneer. Kom, oh. Oh, uh, oh. kom maar even. Ja goed zo. zo. Zeg meneer, het nou, volgende. Wel, Waar gingen we ook alweer naartoe? Naar Mars. Naar Mars? Zo? Ja. Dat is wel ver uh, rijden. Gaat u met deze auto? Ja. Kan u ook vliegen? Ja. Nou oh, echt zo? Ja. Even wel mooie uh, motoren achterop. Ja. En hoe hard gaat hij? Uh. Weet ik ja, niet, uh... Uh, ik heb je papieren terug, uh, trouwens hij heet Matthijs Donkersloot. Mm. Uh, nou meneer Donkersloot, even, uh, ik weet niet of u van de hoofd bent, maar uh, u heeft hele felle lampen. Hele felle lampen. Nee hoor dat valt wel mee. Ja. Beetje blauw. een uh, <lacht> Beetje blauw ja. Ik zal, ik zal even zeggen, uw lampen zijn feller dan ons blauw blauw op ons auto. Ja, dat weet ik, dat is mooi. Dat is, dat is niet de bedoeling. Jawel, het is mooi blauw. Ja, uh, het mag misschien mooi blauw zijn, maar dat mag niet uh, volgens de wet. Echt wel. Mag niet. Echt wel. Ik ga niet de discussie aan met u meneer. Ik uh, woon op Mars, dan mag alles. Zeg meneer, heeft u ooit het ja. voertuig laten keuren ergens? Op Mars hoeft dat niet hè. Nee oké, okay. maar er zit ook een kenteken op, hè? Nee, nee op Mars daar hebben we geen kenteken. Nee goed, maar we zijn nu op aarde en daar moet dat wel. Ja, maar ik ga naar Mars weer. Ja, maar goed. We zitten nu even maar op aarde. We echt op aarde. Dus momenteel ja. moet je ook aan aardelijkse regels houden. Zodra ja. je pas weer echt op Mars bent, dan mag je rijden zoals je wil. Maar... Ja, ik ga nu naar Mars. Oké, okay, ja. wacht. Collega, kun je even meekomen? Kom maar. Meneer, we zijn zo terug hoor. Ja. Zeg, uh, heb je iets van een uh, woonadres. oh daar gaat u, oh daar gaat Heb je -ie. iets van een woonadres van een psychiatrische inrichting ofzo? Nee, hij zou er uh, staat gewoon bij dat hij uh, 100% is. Nee, ja, geen aandoeningen heeft om het zo te zeggen. Hm. Dus uh... Dan gaan we even een drugsessje afnemen. Lijkt me een verstandig plan. De lange je is je de ja. Ik gooi even de achterbak open. Ja, schiet is goed uh... Zo meneer, daar zijn we weer. Hallo. Is het toch een hele mooie toeter? Ja. Echt. Meneer, heeft u iets ingenomen de afgelopen 24 uur? Eten. Eten, wat voor een eten? Lekker eten. Lekker eten. Oh. En geen drugs of alcohol? Uh, weet ik niet. Een pilletje of zo? Uh, nee. van? Ja, dank je. E uh, meneer, ik ga even een speekseltest bij je afnemen. Waarom? Ja, dat gaan we even kijken of u misschien iets van drugs heeft ingenomen. Oh, ook. Oh, ja? Ja. Goed. Je even de mond open doen voor mij. Uh... Heel goed. Ga ik even met een stokje er langs hoor. Uh... Uh... Zo, helemaal goed joh. Ja. Nou, moment hoor. Eens even ja. kijken. In het zakje als het blauw wordt, ofzo. Ja. Nou, nog blauwer dan zijn auto, hartstikke positief. <laughs> nog blauwer dan zijn auto. Ja, we gaan oh, hem man. aanhouden. Ja, ik ga alvast even tafelwagen op, zijn <laughs> Ja, lijkt me verstandig. Meneer, kom even hier, blijf weer van de straat af. Waarom? Uh, omdat u midden op straat staat. Kijk, er komt oh. een auto en die oh. rijdt ons bijna aan. Kom maar even snel hier weg. Oh. Meneer, het volgende. De drugstest, die was positief. Ik ben bij deze aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ik ben niet de antwoord verplicht in recht op mijn advocaat. We gaan even niet naar Mars, maar we gaan naar de cel. Nee, blijf maar even hier staan. Wel, welke drugs? Welke drugs? Dan moeten we op de bureau precies laten we even uit. Het enige wat wij hebben is een soort van uh, vloeistof dat blauw wordt. En dat geeft aan of jij überhaupt.. zijn blauw. Ja maar het was nog blauwer dan jouw auto. Zo blauw ja. was het. Ja echt. Mag ik dat zien? Ja, zeker. kijk eens hier in het zakje. Even, oh ja. Even ja. kijken hoor. Ja nee, nee. Ja. Uitstappen, uitstappen. Oh. Waarom? Goed meneer, ik ben op dit nee, moment aangehouden, nee. oh. we gaan nu wel even boeien, Waarom? van jou en onze veiligheid. Ja, dus je mag je even omdraaien. Oh. Zijn we maar even om? even omdraaien. Okay. Buiten de klauwen en de tenen die extreem scherp zijn, heb je, heeft u nog andere scherpe voorwerpen bij die niet mogen? Die niet Deugel, mogen? Hoor. Nee? nee? Oké, okay, dan ga ik je even fouilleren. Nou, geen zakken of de uh, nou ja, voor de rest is het allemaal goed. Oké. Okay. Hé, hey, je bent bij deze aangehouden, je hebt het recht om te zwijgen, alles wat je zegt kan dan zal het tegen je gebruik worden in de rechtszaal. Je hebt het recht op een raadsman, kun je deze niet veroorloven, dan wordt er eentje aangewezen door het openbaar ministerie. U begrepen wat ik zojuist heb gezegd? Appel zijn en rood. Hm. Oké. Okay, nou, dan zal u nog verder hulp krijgen op het bureau en dan zal ik dan alles in detail worden uitgelegd. Ja. Ja? Goed zo. Ja, dan uh, zeg ik hem even aan de kant. Laten we even een transportje komen. Ik zal ja. hem even. Let op hoor met je ogen. Ik ga hem hier even parkeren. Misschien niet bij als we hem zelf voeren. Ik denk dat wel oh. anders is. Oei oei oei. Ja, ik moet hem toch even. Oeh, ik zie niks. Oeh die rijdt. Snel. Waarom pakt hij mijn auto. Moet hem even aan de kant zetten meneer, anders raakt uw auto beschadigd. Waarom? Dat er anders krasjes opkomen. En dan doen de lichten het niet meer. De mooie lampen. Ja. Zo. Stefan. Ja. Wil je zo hem anders zelf meenemen? Want anders duurt het weer veel lang. Ja, bureau is hier om de hoek hè. Kom maar. Ja, Ik ga even bij hem zitten. Ah, kijk eens aan. weer de achterbak dicht? Yes. Toppie, dankjewel. Zo meneer, daar zitten we dan. Hallo. We gaan naar het bureau. Ook ja, 54OC, uh, staanhouding uh, code 4. Kunnen wij een transportje te plaats krijgen op Rotterdam Stad. We hebben daar een speciaal voertuig staan dat uh, gesleept moet worden. Signalementen uh, zijn, zijn uh, felle blauwe lichten. U ziet hem zo. Ja, ruimteschip, kun je ook zeggen. Dank u wel. Als je er links gaat dan uh, zijn we bij het bureau. Oh, het is groen joh. Ja, voor een ook blijven. Zo meneer. En hoe lang moest je nog naar Mars? 10 uh, minuten. 10 minuten? Nou. Hm. En, en waar ligt Mars minuten? dan precies vanaf hier? Wat? Waar ligt Mars dan precies vanaf hier? Om de hoek of zo? Uh, nou, je gaat eerst naar links. Mm -hmm. Dan naar rechts. Ja? Dan weer naar rechts. Mm -hmm. En dan naar links. Oké. Okay. Nou, moeten we daar straks eens zijn? Ja. Stoplicht gelijk ook wel eens een verlangenhobrouw blijven staan. Het is gewoon allemaal pesten. <laughs> of de doet hij, met smaakskrachten. krachten. Vertel jij hem ja. even wat er gaat gebeuren op het bureau? maar nee, we gaan er zo meteen in het cel stoppen. Ja. Nou ja, die praten met de hulpofficier van Justitie. Ja. Die gaan dan een en ander controleren bij u. Ja. Dat kan een uurtje of zes duren voordat die bij u is. Ja. Ja? Begrijpt u alles wat ik heb gezegd? Ja. Oké. Okay. Nou, we zijn er. Top. Collega's, kunnen jullie deze meneer mee naar binnen nemen? Dan uh, gaan wij weer verder. Dankjewel. Toppen. So, meneer de beste. Ja. goud <laughs> Nou. Nah. Prachtige auto natuurlijk. Hoogtepunt van de carrière denk ik wel. <laughs> oh, deze ga je onthouden. Zullen we Mars eens gaan opzoeken? Ja. Links, drie keer rechts, links was het. Links, drie ik dacht twee keer rechts. Oh, ik weet het allemaal meer, ja, we komen er wel. <laughs> Kom maar goed.